Oh, Blackjack, kijk eens, Blackjack. Oh, dat is plastic. Hé, hey, Blackjack. Kom maar, Blackjack. Kijk eens, Blackjack. Oh, Blackjack. Oh, Roosje, oh, Roosje. Kijk eens, Roosje. Oeh, gaat dat lukken? Ze eet het nog wel. Annabel is een beetje traag. Hé hey Annabel, kom eens! Ik heb de wortels dus niet in een verkeerde zak gedaan. Of die andere zak had ik al leeg uitgedeeld. Ja, ze heeft hem helemaal... Nee, ze heeft hem nog niet helemaal op. Zij ligt er nog. Oh, daar komt hij nog heen. Goed zo, tjus. Oh, Joes, kom maar, Joes. Oh, Joes, kom maar, Kijk eens, Joes. Oh, Joes, oh, Black Tech. Kijk eens, Black Tech. Oh, Annabel, oh, die pikt in het van Roosje af. Ja, als een Roosje te traag is, dan gebeurt dat. Nou, je mag een klein hapje. Kijk eens, Roosje, kom maar. Oh, Roosje. Hé, hey, Blackjack, goed zo, Joyce. Ik ga het zo even ophalen. Huh? Ja. Oh, Joyce, kom maar, Joyce. Hé, hey, Joyce. Oh blackjack, a